Ja, aan je bedrijf werken door te wandelen of eigenlijk even lekker te zitten. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, dat ga ik je uitleggen in deze video. Mijn naam is Martijn Meijma van Intuïtief Ondernemen en ik help ondernemers om moeiteloos succesvol te zijn door de inzet van hun intuïtie en intuïtieve methodes, zoals visualisaties en familie- en organisatieopstellingen. Ja, en ik ben dus vandaag hier aan het wandelen op de Schelling en voor mij is dat een hele goede manier om aan je bedrijf te werken. En wel om drie redenen. De allereerste is dat als je aan het wandelen bent, dat je door de beweging en door in de natuur te zijn, dat je eigenlijk je gedachten ook in beweging krijgt en je hele systeem gaat in beweging. En wat er daardoor gebeurt, is dat je uit een beetje vaste patronen komt waar je normaal misschien in zit en dat je um, ja, wat meer ruimte creëert, letterlijk bijna, om um, nieuwe ideeën te krijgen en om... Probaalde problemen zeg maar, waar je tegenaan loopt, of vraagstukken waar je mee zit, om die van de andere kant te belichten. Tweede is dat um, de natuur heel erg helpt om bij je eigen natuur te komen. Dat klinkt een beetje raar, maar als je zeg maar, in die natuur zit ja, en je merkt al dat je dan iets vertraagt, dan zal je ook merken dat je ja, ook een soort andere laag aan boord. En daar vind je informatie die zeg maar voor de langere termijn voor je bedrijf belangrijk is. Waar je kan merken van, hé, hey, iets waar ik mee bezig ben, klopt dat met waar ik voor sta? Of klopt dat juist niet waar ik voor sta? Klopt dat met mijn natuur of klopt dat niet met mijn natuur? Dus dat is eigenlijk uh, ook heel belangrijk. Want anders dan, dan krijg je allemaal ideeën. Maar ja, weet je, van allemaal ideeën uitvoeren, dat, dat, dat, dat werkt niet altijd. Dus je moet ook keuzes daarin maken. Nou, en door in de natuur te wandelen... Uh, merk je ook dat als je die verbinding met de natuur, dat is wel belangrijk, dat je ook echt die verbinding met die natuur voelt. Dan zul je ook merken dat je, ja, de natuur van je bedrijf en de natuur van jezelf veel helderder wordt. En derde, en dan gaan we eigenlijk nog een laagje dieper. En dat is als je ja, je heel diep verbindt met die natuur, dat je dan eigenlijk bij de bron, de source, bij ja, daar waar we alle één zijn komt. Ah, geeft dat gewoon een heerlijke rustig gevoel, zeg maar. Want je, je verbindt je ja, met een veel groter veld dan, dan wie jij als, als eenling bent. En tegelijkertijd ja, kan je daar een soort van energievoeding uit putten. Die je ook weer helpt om zometeen weer verder met je bedrijf te gaan. Dus A, het maakt je hoofd een beetje los door te bewegen. B, het verbindt je... Met je eigen natuur en met de natuur van je bedrijf. En C, je maakt verbinding met de, de diepe bron waar alles uit ontstaat. Uh, en dat voedt je ook weer om je bedrijf verder te brengen. Nou, dus ik zou je zeker aanraden, uh, ga aan het wandelen, ga de natuur in.